Hi, Mirjam vlogt wel, kijkers. Ik ben Mirjam de. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En ik ben helemaal hyped. Want uh, ik ga. Oh. Oh! Ik ben uh, verkeerd bezig sowieso. En natuurlijk eerst mijn pas invoeren. Ik kan nog niet hè, twee dingen tegelijk. Althans niet met dit. deze wil ik maar ik ga vandaag naar Amersfoort pas gecontroleerd ja mag om uh, de video van mijn leven te maken dat wordt denk ik hartstikke lastig want ik moet 100 man in één beeld zien te passen qua video editen dat is best lastig denk ik maar dat gaat me wel lukken, en ik vind het hartstikke leuk om te doen, dus dat ik wel goed. Uh, maar ik ben ook heel enthousiast, omdat mijn video is gedeeld door uh, ja, Webcam Dordrecht. We hadden een bericht geplaatst onder mijn video van die rondvaart in Dordrecht. En, uh, en toen zag ik vanmorgen dat daar uh, op gereageerd was, en het was gedeeld op hun Facebookpagina. Dus ik was helemaal blij, helemaal leuk. Dat ik daar andere mensen ook mee blij kan maken natuurlijk. Ik heb mijn wagen helemaal vol en de tank is nu vol, mijn autootje heeft gedronken. Ik blijf daar logeren, want uh, ik vind het niet zo prettig meer om s'avonds terug te rijden, dus ik blijf daar even slapen. En toen heb ik gezegd, ik ga voor jullie koken en ik heb dus ook een hele dikke tas vol met uh, eten. Sayulada heb ik gemaakt en uh, babi ketchup ga ik daar nog maken en de rijst koken, de rijst moet ik nog even halen. Dus dat wordt smikkelen daar, omdat ik daar mag blijven logeren, dat vind ik toch wel heel gasvrij, dus ik denk nou dan neem ik eten mee. En dat wordt ook voor mij weer lekker smullen. Oh, en een beetje lamsvlees heb ik nog mee, maar daar heb ik niet zo heel veel van bij me, want ik weet niet of ze dat lusten. En uh, ja, nou dan ga ik maar snel rijden, denk ik. Ik heb hier echt zo'n enorme zin in. Oh, het is trouwens wel, het is uh, een video voor uh, Band Meat Choir. Alleen, we hebben niet gemiet natuurlijk in verband met corona, dus ze gaan online iets doen. En uh, ja, dat wordt helemaal fantastisch. Ik heb er zin in. Ja, lul dan niet zoveel. Ga rijden dan, ja. Zo, bij de supermarkt moet je natuurlijk een mondkapje op je mouw. Haha. En dan uh, even, effe... ga ik mijn tas even hier laten. Ik kan denk ik gewoon met mijn telefoon betalen. Dat is zo makkelijk, hè? betalen met je telefoon. Goed, ik ga even de halen en weer door. Lekker huizen onderweg. onderweg. Iedereen is een vreemde ziekte. Let me know that you need me. Ik ben er. Bij Belinda van Band Meets Choir. In haar studio, kijk nou hoe officieel, ze heeft echt een, een studio hokje. Wacht, ik neem jullie mee naar binnen. Hebben we licht? Hebben we licht? Ja, licht. Kijk nou, en ze zegt tegen mij, wil jij ook een keer hier zingen? Wat, dit is echt vet professioneel man. Ik word er gewoon helemaal zenuwachtig van als ik dit zou moeten doen. Deurtje dicht. Echt, dat geluid. Fantastisch, het is echt helemaal gedempt hier. Oh. Ik zeg, dat is misschien leuk om een uh, intro zelf in te zingen ofzo. Lijkt me fantastisch. Of rappen. Oh. Ik word hier zo enthousiast van hè? om zo samen dan iets creatiefs te doen. Ik ben lekker aan het knutselen. En we wilden iets van uh, vuurwerk. Nou, dat doe ik dan in Movavi en zij heeft uh, DaVinci Resolve. Ik werkte eerst ook met DaVinci Resolve, maar uh, dat was iets te zwaar voor mijn laptopje. Dus toen zat ik uh, te schelden dat het allemaal niet lukte. Heb. Nou, dan kunnen jullie gelijk een beetje meekijken hoe dat gaat. Movavi. Oh jongens, zo'n greenscreen met Movavi werkt zo reten makkelijk. Ik ga hierheen. Chroma key. 100% en klaar is Kees. Hop, je hebt je vuurwerk. Tadaa. Ja, dat mag ook niet. Muziek was mijn eerste lucht. En het zal mijn laatste. Muziek van de future. Of the best. Sorry. Weet je, hoor je die, die stem, hè? Ja. Dat ben ik. <laughs> Serieus? Dat, oh, je hebt... Dat neem ik dus op in dat ding daar. Ja. En uh, daar heb ik een vocal performer tussen zitten. En dan kun je allerlei uh, verschillende stemvervormingen Ja, natuurlijk. Ja. En, ja, dat uh, kan uh, met editing ook natuurlijk. Dan kan je ook een hoge pitch en een lage ja, pitch. Ja, klopt. En uh, die heb ik zelf zo ingesproken. Lachen! Let's see. Wat we nu hebben, inmiddels. Wat we hebben nu? Een groot beeld zetten, afspelen. Ik weet niet hoe dat het moet. Oh. Flauw idee. Music was my first one. Nee? Of wel? Oh, het is gewoon... Nee, als het in zijn... Uh, want, uh... Zo, helemaal enthousiast geworden van wat we nu hebben. We gaan even pauze houden. Want als het aan Belinda ligt, dan uh, gaan we gewoon aan een stuk door. Maar ik krijg er dorst van. En bij pauze hoort natuurlijk een kerstkransje. En voor Belinda is dat sip. Ja, Belinda? jasje, ja. Ik ga precies kort een uh, sloophoek, een koppel, daar. Een slow cooker. Maar daar moet ik me nog in gaan verdiepen. Wow! Wacht even, is dat Tristan? Nou, dat is echt prachtig. Kijk nou. Hey, kijk <sparmiddagOUILEN> hey. Nou, hij is nou beledigd. <laughs> ja, hij is beledigd. <laughs> dat ik oh, oh, oh, denk. Zit... Oh, mooi, het. Oh, Oké, okay, nou, wat is dit? Oh, nou, hij gaat er speciaal voor zitten. Ja, hè? ik denk dat hij nu naar binnen mag. Oh, zo. Mag niet. Nee, nee, hij gaat speciaal voor de camera zitten, toch? Ja. Dat het even passeren. Ik dacht echt, wat, wat zie ik nou in mijn. ooghoeken oh, het daar zo groot bewegen. Jij dacht in een hele grote. Je, maar, joh, die moet in de dierentuin, joh. Dat is niet goed dat deze losloopt. <laughs> die is ontspaakt. Oh, prachtig. Ja, hij is echt mooi. Die kom je niet dan gelijk tegen. Neem me je... Oh, we gaan weer naar boven natuurlijk. Wat denk jij? Hallo. Ja. Nou, je schiet er geen reet op. Nee, je schiet geen reet op, Zo met oude hoer. Voor jouw thee mee. Thee mee? Mm -mm. Mobiel mee. Ja, kaasstengels. Zoutstengels. Ja, maakt niet uit. Eén stengel. Oh. Een stengel. Een stengel, wat ik zelf al lang niet meer ben. Ik deze even hier nou Een oliebol en geen stengel. Ik heb namelijk wel eens een kop thee over mijn hele laptop. Oh ja, nee, dat moeten we niet doen. Nou, we gaan verder. Piet. Nou, je hebt zelf het meeste werk al gedaan, joh. Ja, ik heb heel... Ja, maar kind, daar ben ik drie dagen mee bezig geweest. Ja, dat... Uh, drie dagen? Nou, dat vind ik nog kort. Vuurwerkt! Wee! Wee! Wee. Wee. Nou, wat hebben we nu? Het is onmiddellijk al bijna donker, maar we hebben dit. Nee, we hebben veel meer. Oh. Hebben we hebben dit toch ook al? Dat ja, zeg ik. Dit. Hallo? Oh ja. denk waarom blijft Gerben daar nou zo? lang? Oh, fantastisch! Nou, ik sta dus ineens in een hele andere keuken. We zijn al een eindje op weg met de video. Het wordt echt heel spannend allemaal, want het komt uh, in januari online. En wat ik nu ga maken is Barbie Ketchup. Dat doe ik gewoon met een uh, Max mix voor Barbie Ketchup. De Sayoloda moeten we dadelijk gewoon opwarmen. Dat is lekker makkelijk, dat is voorbereidend werk geweest. Ik ga het stukje wat we hebben even filmen op de telefoon. Dus ja precies. Dus dat is na, dat is Ja, goed. ja. Ja, is ja. ja, misschien heeft ze nog wel uh, tips ook nog. Dat weet je ook niet hè. Zeker! Ja. Ja. We hebben het al besproken vooraf hoor, ideetjes en... Uh, ah, oké okay, ja. En eh... Uh, ja, maar het kan best wel zijn als je zoiets ziet. Ja, oh, misschien is dat ook leuk. Nou, ze vond oh. dat uh, hele simpele introotje wat ik met Gerber had al hartstikke leuk. Dus kun je gaan. Zoals het nu is. Ja, ja, een beetje puntjes op de i nog hè. dan als voor je vingertjes. Oh, hoezo? Nou, dat vind ik een beetje één. Ik krijg het gewoon niet. Nee, dat is goed. Die heeft een video zeg niet verdiend. Nou, ik moet zeggen, dit gaat me goed af dankzij een juiste snijplank. Dat is heerlijk, zeg zo'n grote keuken. De speklapjes zijn in reepjes gesneden. Dus wat, alse wat, de marinade. Dus dan gaan we gaan deze even marineren met een beetje olie. Oh lekker jongens. Oh. Koffie gaat er niet aan. Saure rode die ik met mijn mans heb gemaakt, die is natuurlijk nu nog lekker omdat het lekker heeft uh, ingetrokken allemaal. Maar lekker ah, lekker! Ik ga nu die spekbakjes uh, bakken. Ja, mooi, Hij gaat lekker. En dan na een paar, uurtje, een paar uurtjes. Na een paar minuten bakken ziet het er zo uit. Als jullie het toch eens konden ruiken. Dat is zo lekker. Dan krijg je al een beetje honger. Ja. Trek honger kennen jullie. Zo, ik heb hier wat water bij gedaan. Dan het gammetje weer even omhoog. En dan gaat de. Niks er en Deze. Die wordt al bijna lekker warm. Het is allemaal klaar. Ik ga even doorgeven dat het klaar is en dan... Oh, wacht even. Wat we bij de lamsvlees eigenlijk altijd eten, lamsvlees en rijst. Dit de rijst is uh, deze saus, dat is uh, ketchup, manis, manis betekent lief, uh, ketchup, uh, azijn, ui en tomaat en een beetje water, ja water ook. Uh, en dit is dan een combinatie, dus deze saus met de lamsvlees en de rijst, lekker. Lamsvlees is nogal uh, een beetje zwaar van smaak en dan Hoort oh, deze saus die maakt het wat frisser omdat het een beetje schurig is. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Jij ook. Waar je ja, voor je? Wat een rij, hè? <laughs> en? Oh kijk eens, het is lekker. Het is heel goed voor het kind. Goed, goed gekeurd. Hij, hij kwam dat met een juntje. Ja, dat moet wel op hè? Ja jongen. Nou dan zeg ik, uh, sla het makkelijk of er wel iets makkelijk. Hoek! Slamat makkan. Slamat makkan. Ja. Oftewel even smakelijk. Slamat makkan. Mmm. Ja, het is wel hoor. Mm -hmm. Ja. Maar ze laten ook gewoon iedereen toe. Ja. Want zij vinden dat iedereen kan zingen. Nou, dat is gewoon niet zo. Nee, of leren. En Sommigen hebben echt privéles nodig, want anders leren ze het niet. Nee, maar er zijn ook mensen bij die het nooit leren, toch? Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat iedereen... Uh... No nood kan houden of toon kan houden of maat kan houden uh, Nee, niet iedereen kan dat van nature, nee. Ja. Maar jij denkt wel dat als iemand vals zingt, dat die wel op een gegeven moment door training weer... Ja, maar dan moet je wel echt individueel begeleid worden, want dat kun je niet als je... Maar met... dan nog, kan het dan toch? Ja. Kan iemand die nu vals zingt, ja. Ja. met intensieve uh, ja. privébegeleiding, ja. kan die uiteindelijk wel gewoon goed... Ja, Tessa, dan Ja, voor jou hoor. Had ik een beetje te veel opgestrekt? Ja. Maar, maar je moet het eens leeg? Ja, dat wel. <laughs> ja, top. Het was iets te veel. Omdat het zo lekker was. Pas Pas ik het me doorgegaan. Het past het mij was wel bij. maar dus mijn fout, me. hè? Ik ben een vierde. Ja, hij zegt dat je binnen vierde <laughs> Maar poepen, je hoeft het niet allemaal op te eten. Ja. ja, maar hij is goed opgevoed, hè? We hebben net uh, ons buikje rondgegeten en ik ben de trap op en af, af en op gerend. Dit wordt mijn slaapplekje. Ik heb even lekker mijn wansje aangetrokken en dan kan ik lekker uh, een beetje uitbuiken. We zijn al een aardig eind met de video, maar uh, er komen steeds meer uh, ideeën bij. Oh, en ik heb ook iets gekregen. Er ligt iets op mijn kussen. Ga even kijken wat ze heeft gegeven. Wat is dit dan? Huh? Camera Express. Wat? But... Bedankt voor je hulp en een onwijs mooi 2021. Met gezondheid, plezier zingen. En Band Meets Choir 2. Liefst Herma en Belinda. Oh, wat leuk! Oh my god. Er is iets. Oh jezus. Oh. Oh, die zijn echt helemaal gestoord. Oh. oh, dit had ik niet verwacht. Jeetje, ik krijg gewoon een giftcard. Voor een aardig bedrag. Voor Camera Express. Oh, dat had jullie niet hoeven doen, joh. Stel dat je gekke. Pfff. Wat een idiote. Ik kom dit gewoon doen voor de plezier en niet voor dit. Oh, fantastisch. Oh, wat een mutsen. Nou, ze hebben in ieder geval lekker gegeten. Uh, haar man heeft uh, iets te veel op zijn bord gekregen, maar hij heeft alles opgegeten, zei hij. Uh, dus ja, die vond het ook lekker. Ha, daar ben ik blij om. Moet kijken jongens, want ze hebben ook... Moet um, kijken die deur. Ja, is wel... Hoe cool is dat? Echt super tof. Oké, okay, ik ga weer naar beneden. Wat heb je weer Hé, stomme doos, wat heb je nou gedaan? Wat heb ik gedaan? Met die bom. Ik heb niks Verdorie, daar schrik ik gewoon helemaal van. Oh, ja, dat hoeft niet, schat. Het wordt er maar heel gek mee. Ik kom toch dit gewoon voor de plezier doen? Toch niet voor. Ja, dat weten we, maar we vinden het gewoon super lief van je. Oh. Nou, ik vond het echt heel leuk. Oh, je vond het echt heel leuk? Ja, ja dat is niet zomaar iets. Jezus. Ja, maar ik dat, had het niet verwacht. Kun je dat lekker voor je passie gebruiken? Ja, dat was ook inderdaad wel de bedoeling dan. Maar ja, weet je, jij hebt jezelf ook, ooit in onze schoot gehoord. En daar zijn wij nog steeds heel erg blij mee. Ja, dat blijkt. En ook nou, leuk. Maar jij voegt echt wel wat toe nu ook om hiermee te helpen. Dus, uh, ja, ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, ja. weet ik, ze gaat. Nou, mooi. Gaan maar gaan we weer leuk verder? Goedemorgen lieve mensen. Oh, het is misschien een beetje donker. Wacht. Oef. <lacht> nou, ik heb heerlijk geslapen. Oh, ik kan mezelf wel zien in de raampjes. Ik heb heerlijk geslapen op dit bedje. Ja, het is best een uh, stevig bedje. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar uh, hij doet het goed. Uh, het is nu half acht geloof ik. Ik ga even naar beneden pak thee doen. Rustig aan beginnen maar. Even kijken of de rest uh, van het huis wakker is. Zo. Ik keek even die de video terug, maar... Uh, mijn haar is echt uh, koepuin op, hè? Ja. <tie> Oeh, het staat weer ouderwets omhoog. <tie> ga maar, Clea. <ja. tie> ik heb dorst. Oh haha. Ik had gelogen. Het was half negen. Oh, koffie. Ik kom net uit mijn bed en ik wil er meteen op het top uitzien natuurlijk. Zo, we gaan naar beneden. Kijk nou hoe ik verwend word. Oh, lekker hoor. Ik rook het eigenlijk bovenal een beetje. Dat ik denk van, hmm, volgens mij gaat dit helemaal goed komen deze ochtend. Ja, nu gaat het gebeuren. Oh, dit lijkt wel uh, hotel gebeuren. Maar het ook ik het wel... leuk, hè? Ja, ik heb heerlijk geslapen. Dat is een goed bed. Waar kwam dat vandaan? Dat is een, weet je, daar kun je op een stoel van maken. En dat vind ik dus ideaal. Het is een Ikea-ding toch? Ja, ja hè? want als ik hem in elkaar klap. Is het gewoon een stoel uh, op mijn waskamer, zeg maar? Ja. Ik heb er ook in op de computerkamer staan. Kan ik nog wat doen? Kies. Ja, gewoon oh, ja. alleen gaan zitten, meid. Oh, nou. Ja. Kijk, ik krijg thee in een uh, <coughs> zangstudio try-out. Leuk hè? Mok. Let your heart sing. Ja, daar hadden we het gisteren over, hè? Ja. Dat is goed. Je hart laten zingen. Wat een verwennerij. Doe je iets voor de rol? Dan krijg je dit. Ja, ik kan beter maar heel veel dingen voor de lol doen. We Doe maar kijken wat je ervoor krijgt. Zo, we zijn lekker aan het eten. goede gesprekken tussendoor. Mm. Zo, eten op. Ik heb nog een bakje thee. En dan gaan we even naar de foute kerstboom kijken van Belinda. Hij is wel echt fout hoor. Nee, tegen de grens. Nee, hij is fout. Oh, ha, ik vind het nu wel leuk. Die lampjes ook! Oh my god, ja, ik heb dit wel eens gezien in een uh, tuincentrum. Wat leuk! Ja, het is wel heel fout. Ja, dit is fout, hè? Echt heel leuk. En, stonden... en er komt ook echt niks op de grond. Nee, dat... ja, je, je moet niet. Ja, hier één balletje, dan is die iets te hard gegaan. En wat ik me dan ook nog afvraag, hoe ruim je dit straks op? Uh, nou, wij oh, wacht, het hebben... komt hieronder. In een bak of zo? Nee, hier in de paraplu. Ja, maar waar laat je die dingen dan dan? Dat moet eruit en dat moet je in een zak doen. Oh. Maar dat gaan wij met stofzuiger doen. Maar met een stofzuiger die je zo kan legen. Oh ja, ja, ja. Dus dan zuigen we het allemaal op. Ja. En dan doen we gewoon de stofzuiger zo open. En dan valt het zo allemaal in de zak. Nou, kom, we gaan weer knutselen. Nou, doe eens rustig. Of moeten we eerst even opruimen dit? Ja? Wel nee. Oh nee. Maar dat zou het moeten. Nee, dat moeten? Weet ik niet. Omdat dat netjes is. Nee, niet doen. Ga <lacht> weg. Nou, we gaan weer naar boven. Uh, Belinda is even naar beneden en ik ben eventjes um, de greenscreen vuurwerk aan het bewerken. Maar dat valt met DaVinci Resolve niet mee, moet ik zeggen. Dit is echt zoveel gedetailleerder het is wel lastig. Oké, okay, hij is nu nog groen, maar als ik deze... Haha! Oh, ik weet niet. Zag je dat? Kijk, nu is hij nog groen, de achtergrond. Maar dan moet ik hem hier op deze klikken. En dan draait hij om. Maar hier zie je dus nog allemaal groene strepen. Die wil ik nog eigenlijk weg hebben. En dat was mij in de eerste video niet gelukt. Maar ik wil dat het minder groene streepjes heeft. Dat is toch een dingetje hier, hoor. Bij Movavi haalt hij dat heel makkelijk weg. Nou, we rommelen wel even aan, hè? De outro, de outro. we zijn zover. We gaan nou kijken... Oh nee, we gaan eerst even deliveren. Of renderen. Wordt het ook wel genoemd. En dan gaan we even kijken of het wat is geworden. Hoe het dan ook heet, ja. We hebben alleen nog niet de originele uh, zang. Nee, Ik maar dat zit er nog is niet bij, sneeuw. want dat is de collega aan het... Uh, Knutselen. Add to render, ik zeg start. Moet je kijken hoe snel dit gaat. Ik heb dit met DaVinci Resolve op mijn laptopje gedaan. Op dit ding. Nou, daar zit ik echt uren te wachten. Maar dit gaat als een... Tierenlier. En we hebben toch echt wel heel veel bewerkt in deze video. Dat is echt zo bizar, maar leuk. Papa doet er ook aan mee. Oh... Kijk wat we allemaal gedaan hebben, joh. Dat is echt veel, hoor. Daar gaat ie! Nou, mijn oude computer die was echt compleet... Die was gecrashed, denk ik. Ja, die... Man. Die oudjes kunnen dat allemaal niet meer aan, hè, zo snel. Nou, dan de de weet je waar je voor kunt gaan sparen, schat. Ja. Nou, wat heeft dit ding gekost? Piep! <laughs> veel! <laughs> ja. nou, daar, ga ik, daar ga ik niet voor. Hebben ze dat ook bij Camera uh, Express? <laughs> Mac, Mac niet. Ofwel hebben ze dat alleen bij de McDonald's. Ja. Even kijken hoor, hij doet het gewoon binnen een minuut, hè? Even kijken. Eén minuut drie, hè? Nou, dat kan gewoon niet. Het is niet waar, hè? Het is niet waar. Het is niet waar. Nou, de hele video. Kom erop hoor. Oh, afsluiten die app. Want dat weten we ook nog niet hoe dat werkt om te switchen via programma. In een appel. Dus als jullie een appel hebben thuis, dan willen we graag weten hoe kan je switchen tussen de programma's. Ja, de normale weten we wel, maar met Da Vinci lukt het niet. Oh, met Da Vinci lukt het niet. Ah. Om laatste eigenlijk? Ik zit nog steeds in mijn wansie. Het is al bijna half twaalf. We zijn klaar mee. Ik heb mijn mee naar beneden genomen. Ik ga me omkleden, is minstens half twaalf of zo. We zijn klaar. Uh, de video staat online, denk ik al. Ja joh, die video die staat al online, die we dus nu gemaakt hebben. Ik zeg ga even kijken, die link uh, staat hier beneden. Die hebben we samen dus uh, in elkaar geknutseld, dan zie je het hele verhaal. Ik zeg bedankt voor het kijken en nou opzouten uit deze badkamer, uh, doe even een duimpje omhoog. Zo, wegwezen. Doei!